Ja, de appeloosjes moeten worden volgetrokken, Want de sneeuw is helemaal open, Terwijl het geen sneeuw ligt. Oh, je hebt natuurlijk oh, gegeten uit de bak van Roosje. Vandaar dat je zo'n droge neus hebt. Hé, hey, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Kijk, kijk, hé hey Joyce, kom maar Joyce! Ho, oh Joyce, kom bij Goed zo Hé Roosje! Hé hey Roosje, kom maar Roosje! Hé Roosje! Oh Roosje! Hey Roosje. Oh Roosje.